Hey, nou uh, de uh, eerste spreker. Peter uh, Ten Bolden. Die uh, uh, gaat zoiets aan uh, ja, Ik denk wel een beetje uh, verbaasd. of, uh, uh, In ieder geval met de aangesteld. En daar zaten jullie net. Dus ik mag nog vragen. Zijn vraag uiteindelijk: klopt ons wereldbeeld? Dat is iets wat we integreert. Ik ga uh, nu gewoon een stukje tekst voorlezen. Het zal niet zo poëtisch uh, als. Maar dat staat ook in jullie. Uh, uh, de eerste twee begon zijn studie aan de aanslopen school bij landrijken en tijd. Maar voorlopen van onze huidige systeemleiding in de, de IPIC-sector, informatie. Gaat. Na een studieën specialiseerde hij zich in mensen met informatie. Meer dan twintig jaar profiseerde hij organisaties, wereldwijd voor onderwerpen als rapportage, analyse en het gegeven. Tegenwoordig werd hij zich gepresenteerd op informatie, waarvan de meeste mensen zich niet bewust van zijn. Want daar is de vraag. Het op de heerlijkheid, Dave. Dave, dankjewel. Dave, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Ten eerste gefeliciteerd allemaal... Met jullie posters. Ja, ik heb weer mogen kijken, ik heb weer ontzettend mooie dingen mogen zien. Um, en een aantal dingen die me daarbij opvielen is dat er ook gesproken wordt over onderwerpen zoals compliance met GDPR. Een ja, heel belangrijk onderwerp. De um, traveling swarm vond ik een hele mooie. Want zonder de details te kennen zitten daar volgens mij dingen al in als een combinatie van biologie, artificial intelligence en big data. Drie verschillende onderwerpen die bij elkaar komen. Ja, net als wat Dave ook al aangaf net, kijk naar verschillende vakgebieden. De beste oplossing komt meestal uit een ander vakgebied. Combinaties worden steeds belangrijker. Maar wat ik ook een hele mooie van was, was Team Olympus, met Catching the Small Fish. En wat die jongens en dames hebben gedaan, is kijken naar, kijk, we kijken altijd naar technologie en de ontzettend mooie dingen die daarmee kunnen. En hoe dat exponentieel groeit en hoe het onze maatschappij verandert. Maar er is ook een hele groep mensen die misschien niet zo goed mee kan kijken. Wat Team Olympus heeft gedaan is kijken naar studenten met speciale onderwijsbehoeften. Ja, op voortgezet speciaal onderwijs. In hoeverre zijn zij meer um, vatbaar voor phishing en eerder bereid om hun persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen. Het is juist ook kijken naar die andere groepen in de samenleving die misschien niet zo makkelijk en direct kunnen profiteren van technologie... Hoe gaan we daarmee om? Want ook die mensen moeten mee in onze veranderende maatschappij. Goed, technologie. Daar ga ik het vanmiddag niet over hebben. Ik heb een heel ander verhaal en ik ga kijken met jullie naar al die ideeën die we hebben over hoe de wereld in elkaar zit. Klopt dat plaatje altijd wel? En hoe kan je daar op een andere manier mee omgaan? Ik ben Peter de Wolde. Zoals Dave net al aangaf, mijn achtergrond ligt op het gebied van managementinformatie. Rapportage, analyse, budgettering, KPIs, scorecards. Daar hielp ik organisaties wereldwijd meer dan twintig jaar lang mee om die managementinformatiehuishouding in die organisaties op orde te brengen. En de basis voor al die kennis die is hier gelegd voor mij op de Haagse Hogeschool. Dat is een hele tijd geleden dat ik hier begon. Ja, de meeste van jullie waren nog niet geboren. Sterker nog, dit gebouw stond er ook nog niet. Het was een hele andere tijd, het was een heel ander beeld. Toen ik in 1988 mijn opleiding begon, was dat aan het Louis Couperdesplein in Den Haag. Later heette dat de sector informatica, maar in eerste instantie heette die opleiding de intersector informatica. Waarbij de BI-opleiding van, BI van HEO en de informatica opleiding van de ATS in één nieuwe gezamenlijke opleiding was gestopt. Het was een andere tijd. Pallas Athene was een florerende studentenvereniging. Ja, met eerst een sociëteit in de kelder onder het Louis Couperusplein... en later met een eigen pand op de Annapollonastraat. Uiteindelijk eindigend op de bierkade. Ik ga in mijn opleiding zo ver terug... dat ik de introductie van de OV-chipkaart nog heb meegemaakt. Ja, zodat ik vanuit Alfa aan de Rijn op deze manier... ...naar Den Haag toe pendelde. Totdat ik na een jaar op kamers ging en hier in Den Haag ging wonen. Het Prins Klausplein bij Den Haag zag er als volgt uit. Iedereen weet dat dit plaatje niet meer klopt. Iedereen weet dat dit beeld niet meer klopt... ...en dat het Prins Klausplein er nu zo uitziet. Iedereen weet dat dat plaatje veranderd is. Stel je nou eens voor dat je je navigatie opstart... ...en dat hij zegt... zo. De kaart van 1980 is geladen. Let's go. Zou jij die tomtom vertrouwen en ermee de weg op gaan? Ik hoor een aantal ja. Dat zijn de mensen met een death switch. Nee, natuurlijk niet. Daar ga je niet de weg mee op. Maar het eigenaardige is dat we in onze dagelijkse omgeving... ...wel vaak dit soort achterhaalde beelden en wereldkaarten gebruiken... ...om onze mening te vormen. En daar wil ik het vanmiddag met jullie over hebben...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 Laten we eerst eens kijken in hoeverre we er met z'n allen hier vanmiddag op de hoogte zijn van een aantal langetermijnontwikkelingen op wereldniveau. En ik doe dat aan de hand van drie vragen. En dat zijn van die vragen op gebieden waar je niet elke dag bij stilstaat, maar waar je wel een bepaald beeld bij hebt. En de eerste vraag gaat over extreme armoede. En om daar een beetje een beeld bij te schetsen, dat je op je blote voeten een aantal uur moet lopen naar de waterput, om vervolgens op Open vuurtje, een maaltje te koken, dat eigenlijk net niet voedzaam genoeg is. Vraag, als je denkt aan de afgelopen twintig jaar, denk je dan dat het percentage, het aandeel van de mensheid dat in extreme armoede leeft, in die twintig jaar bijna is verdubbeld, ongeveer hetzelfde is gebleven of bijna is gehalveerd? Wie van jullie denkt dat die armoede bijna is verdubbeld? Wie van jullie denkt ongeveer hetzelfde? Wie van jullie denkt bijna gehalveerd? Ja. Armoede, minder dan 2 dollar per dag om rond te komen. Dat is een beetje de, de internationale norm. Als dus je vraagt, definieer armoede. Ik heb het niet snel kunnen tellen, maar ik denk dat de, de verhouding ongeveer hetzelfde is als het onderzoek wat hiernaar gedaan is. Het juiste antwoord is bijna gehalveerd. Het aandeel mensen in extreme armoede is in de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd. Wat ik zeg, daar is onderzoek naar gedaan in verschillende landen. En helaas zijn de resultaten van dat onderzoek niet zo gunstig. We hebben bijvoorbeeld in Zweden, daar gaf 25% van de mensen het juiste antwoord. Best een aardige score. Maar in alle andere landen is het aantal mensen dat het juiste antwoord weet... bijzonder veel lager. Ja, hier in Nederland weet 19% van de mensen het juiste antwoord. En ik denk dat het gok dat we net... ...in deze zo net een stukje hoger zaten. Is heel goed. Hier zien op 30 procent, dat noem ik de goklijn. De lijn die we gebruiken als norm voor wat we een goed niveau van antwoorden vinden. En onze grens, onze benchmark is dus of minimaal de drie mensen het juiste antwoord geeft. En zoals je ziet, wordt deze norm nergens gehaald. Zelfs in Zweden niet. En bovenop de goklijn zit onze scheidsrechter van vanmiddag. He, degene die de goknorm heeft gesteld. Het is mij een genoeg om jullie voor te stellen aan Clyde, de chimpansee. Clyde heeft drie bananen met A, B en C erop. En door willekeurig een banaan te selecteren, beantwoordt Clyde de vragen. En zoals je kan verwachten, geeft Clyde in 33% van de gevallen het juiste antwoord. Door simpelweg te gokken. Nou, dat is dus onze doelstelling. Kunnen we winnen van Clyde? En we gaan Clyde vanmiddag nog veel tegenkomen. Volgende vraag. Onderwijs. Als je denkt aan alle mensen van 30 jaar op dit moment op de wereld. en ik vertel je dat van die groep van 30-jarigen. de jongens, de mannen, gemiddeld 10 jaar in hun leven naar school zijn geweest. Als je denkt aan diezelfde groep 30-jarigen, maar dan de vrouwen. hoeveel jaar zijn die meisjes en vrouwen naar school geweest? 9 jaar? 6 jaar? Of 3 jaar? Mannen 10, vrouwen. Wie denkt 9 jaar? Wie denkt 6 jaar? Wie van jullie denkt 3 jaar? Het juiste antwoord is negen jaar. Maar ook hier zien we, het is, dit is gemeten, feiten noemen we dat. Dit is gemeten. Afgezien van Zuid-Korea en Hongarije weet bijna niemand die norm van Clyde te bereiken. En zo zitten we dus met dat soort vragen heel vaak met een beeld in ons hoofd wat anders is dan wat de realiteit ons vertelt. Laatste vraag. Inentingen. Als je denkt aan alle kinderen van één jaar oud in de wereld, in de wereld vandaag de dag, hoeveel procent daarvan is ingeënt tegen minimaal één ernstige ziekte? 80, 50 of 20 procent? Dank Ik sla hem over. Wat, wat, wat, sorry. Welk antwoord wil je geven? 80 procent? Heel goed. Die sla ik altijd over, want ik vertel gewoon hoe het verloop is. Het antwoord was goed. Dat aandeel vaccinaties verliep van 22 procent van de eenjarige kinderen in 1980. ...naar 88% vandaag de dag. Dus ja, meer dan die 80%. Een fantastische ontwikkeling. Maar ook hier zien we... ...de norm van Clyde wordt nergens gehaald. We scoren slechter dan willekeurig gokken. En een groot deel van de mensen beantwoordt deze vraag... ...op basis van dat wereldbeeld in 1980. En dat wereldbeeld kan dus wel een update gebruiken. Maar goed. Het ligt niet aan de mensen van dit onderzoek... ...het ligt niet aan de zaal vanmiddag... Want diezelfde vragen zijn gesteld op ontzettend veel conferenties en bijeenkomsten. En ook daar zien we, een van de tien grootste banken ter wereld, 85% van deze bankiers die over het grote geld gaan, die denkt dat slechts 20% van de kinderen ingeënt is. Of het World Economic Forum, het jaarlijkse feestje in Davos, Zwitserland van de regeringsleiders, industriëlen en de rijkste der aarde. Slechts 18% weet het juiste antwoord. En ook Nobelprijswinnaars en medische wetenschappers. slechts 8%, lijkt het, geeft het fout, sorry, slechts 8 weet het goede antwoord. En ook de media blijken niet erg goed op de hoogte. van dit soort lange termijn ontwikkelingen. Um, dus zo zitten we er nogal eens naast. Um, en hebben we verkeerde ideeën. Hoe het dan wel kan zitten, laat ik graag zien aan de hand van de ontwikkeling. van de trend in levensverwachting en familieomvang. Dit is het beeld dat de meeste mensen van ons hebben over het Westen ten opzichte van de ontwikkelingslanden. In het Westen hebben we kleine families, weinig kinderen en een lang. en in die ontwikkelingslanden hebben we grote families, veel kinderen en leven we maar kort. Ik kan interactief laten zien hoe deze trend zich heeft ontwikkeld vanaf 1800 en daarvoor schakel ik naar een stukje software voor datavisualisatie.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 Omvang en levensverwachting, die klopt niet meer. Ja, er is eigenlijk geen verschil meer. En het is dan ook beter om te spreken over laag-, midden- en hoge-inkomenslanden. En dat is ook interessant om te bekijken. Ja, de ontwikkeling van inkomensniveaus. Daarvoor neem ik jullie mee in 1967. Voor mij persoonlijk een fantastisch jaar, want toen werd ik geboren en begon voor mij het feest. Helaas was het in de rest van de wereld minder feest. Want 54% van de mensen leefde in extreme armoede. Minder dan 2 dollar per dag. Het was bijna een kamelewereld. Het was een kameel met twee bulten. We hadden links een bult van mensen in armoede. Minder dan 2 dollar per dag. En hier een bult rijke mensen. Meer dan 10 dollar per dag. Arm, rijk en minder ertussenin. En ook hier kunnen we zeggen hoe heeft deze trend zich ontwikkeld. Ik zet de wereld weer aan. De wereldbevolking groeit. Die kameel die moet af en toe een boertje laten. En we zien hoe die twee bulten samensmelten tot één grote bult in het midden. De kameel legt het loodje en houden hun drommedaris over. Dit is de wereld vandaag, 2015. 11,6% van de mensen in armoede. En sinds 2016 is dat onder de 10% gedaald. Ja, enerzijds is het fantastisch om te zien hoe in slechts 50 jaar tijd dat aandeel armoede gedaald is van 54 naar onder de 10 procent. Ja, tegelijkertijd betekent dat ook nog steeds 800 miljoen mensen in armoede leven. En dat is natuurlijk vreselijk en daar moet wat aan gedaan worden. Maar die trend is enorm aan het dalen. Dames en heren, dankjewel. Dankjewel. Want daarnaast, die armoede, daar wordt veel aandacht aan gegeven. Maar wat we vaak vergeten, of sterker nog, eigenlijk totaal niet zien, kijk naar die enorme bult aan de rechterkant van die armoedegrens. Die bult geeft aan dat het overgrote merendeel van de mensheid een redelijk tot goed inkomen heeft. En natuurlijk, er gaat nog enorm veel mis. En er zijn vreselijk veel misstanden in de wereld. Maar in zijn geheel gaan we er met z'n allen op vooruit. Als we kijken, de wereldbevolking ingedeeld naar inkomstenniveau, Level 1, 2, 3 en 4. Van extreme armoede naar heel erg rijk. En voor alle duidelijkheid, wij zitten hier natuurlijk heel duidelijk op level 4. En zelfs als je als student niet heel veel geld te verteren hebt, wij zitten niet aan die kant. 10% van de wereldbevolking extreme armoede. 90% een redelijk tot goed inkomen. En dan zeg je misschien, ja, level 2, ik zie daar een fiets dat vind ik niet echt een redelijk inkomen. Nee, voor ons niet. Maar als die fiets het verschil maakt tussen vier uur lopen naar de waterput... ...of in één uur heen en weer fietsen... ...dan is die fiets een enorme vooruitgang. Ja, een enorme wezenlijke verandering in je leven. Dan hou je bijvoorbeeld opeens tijd over om te leren lezen en schrijven. Dus op die manier zien we dat het merendeel van de wereldbevolking... ...vijf miljard mensen leeft hier in het midden... Wij-zij denken over wij en ontwikkelingslanden, dat hele concept moeten we vergeten. We weten eigenlijk niet heel erg goed hoe het leven, het dagelijkse leven, op die verschillende niveaus eruit ziet. We zijn vaak geneigd te denken om ah, het leven in Afrika of Azië ziet er zo uit. Maar dat is natuurlijk een ontzettend grove generalisatie, om op die manier een heel continent op grote hoop te gooien. Nou, een mooi project wat inzicht geeft in hoe levens op verschillende niveaus eruit ziet, is Dollar Street. En wat de mensen van Dollar Street hebben gedaan, is van honderden huishoudens over de hele wereld op allerlei verschillende niveaus, foto's maken van alledaagse huishoudelijke items. Tandenborstel, slaapkamer, wc, badkamer, het slot op de voordeur, hoe ze reis bewaren, hoe men koopt, bestek, speelgoed, het meest kostbare item. Je kunt het zo gek niet verzinnen... Of ze hebben daar foto's van gemaakt. En van alle honderden huishoudens hebben ze dezelfde foto's gemaakt. In totaal zo'n 40.000. En vervolgens zijn al die huishoudens gerangschikt op de Dollar Street. Van lage inkomen naar hoog inkomen. En op de website dollarstreet.org kun je met schuifbalken zelf bepalen op welke huishoudens je wilt focussen. Om een kijkje in hun dagelijks leven te geven. En je kunt ook huishoudens met elkaar vergelijken. En dat levert heel interessante inzichten op. Ja, want dan blijkt, als je bijvoorbeeld dat gezin uit China beetpakt en je vergelijkt dat met een gezin uit Nigeria met hetzelfde inkomen, dat die levens er opvallend hetzelfde uitzien. In de zin van hun rieten dak, hoe ze hun rijst bewaren, hoe ze eten, et cetera. Hoe je dagelijks leven eruit ziet, hangt veel meer af van je inkomensniveau dan waar in de wereld je leeft. Maar bijvoorbeeld ook als je dit rijke gezin, gezin uit China vergelijkt met eenzelfde rijk gezin uit Amerika, dan blijken die levens er opvallend hetzelfde uit te zien. Ja, en zelfs de speelparadijzen in de speeltuin lijken als twee druppels water op elkaar. En nou is dat natuurlijk niet zo verrassend, want die komen waarschijnlijk allebei uit de fabrieken in China. Maar een mooi project, dat raak je van harte aan om een kijkje te nemen op dollarstreet.org. Op die manier lopen we met zo'n vertekend wereldbeeld rond en verliezen we het nog eens bij Clyde, bij dit soort vragen over lange termijn ontwikkelingen. En dan denk je misschien, ja, maar ik ben geen expert op dit gebied. Ja, dit zijn geen zaken waar ik me dagelijks mee bezighoud. En dat is natuurlijk zo, maar het geeft wel aan dat er wat aan de hand is. Kijk, stel dat we hier met z'n allen geen enkele 0,0 kennis zouden hebben, dan zouden we net zo goed scoren als Clyde. En Clyde staat daarbij voor willekeurig gokken. En uiteraard beweer ik niet dat Clyde slimmer is of dat hij meer weet dan wij. Maar als je kijkt naar de antwoorden op de vragen, dan scoren we slechter dan willekeurig gokken. Dus daar moet wat anders aan de hand zijn. Nou, daar kom ik zo nog even op terug, want dat is natuurlijk een belangrijk punt. Een paar hele kleine voorbeeldjes over hoe dat vertekende wereldbeeld ook dichter in onze eigen omgeving ...vaak een rol speelt. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Ja, onderzoeksbureau Ipsos... ...laat zien... ...dat als je hier aan mensen in Nederland vraagt... ...hoeveel procent van het bruto binnenlands product... ...we aan de zorg uitgeven... ...dan denken de, mens, de meeste mensen... ...dat dat 19% van het... ...bruto binnenlands product is. In werkelijkheid is het iets meer dan 10%. Ja, grof gezegd... ...een verschil van zo'n 50 miljard euro. Op diabetes... We denken dat van de volwassenen hier in Nederland tussen 20 en 79 26% een vorm van diabetes heeft. Alle types bij elkaar opgeteld. In werkelijkheid is het 6%. Een significant verschil. En het gaat me overigens bij al deze voorbeelden niet om de exacte getallen. Correct tot vier cijfers achter de comma en hoe dat dan wel niet precies berekend is.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 En wat mij betreft, een goede zaak. En daarmee is het dan ook tijd om ons af te vragen: hoe komt dat dan dat Clyde zo vaak van ons wint? Waar komen die vooroordelen en vooringenomenheid vandaan? Een drietal redenen. En dat begint hier. Dit is de Pallenstraat in Alphen aan de Rijn. De buurt waar ik opgroeide. En dan zeg je: ja, is er wat mis met die buurt? Nou, nee, niet echt. Maar deze buurt heeft het precies hetzelfde probleem als de buurt waar jullie zijn opgegroeid. Het is niet representatief. Ja, onze ervaringen met vriendjes en familie en de omgeving waar we opgroeien... ...die vormt ons wereldbeeld. Wat is wel en niet normaal? En daarmee hebben we allemaal per definitie een persoonlijke bias. Ja, een gekleurde bril bestaande uit vooringenomenheid en vooroordelen... ...die we eigenlijk altijd, zonder dat we ons daar bewust van zijn... ...ophebben en met ons meedragen. Nou, een persoonlijk voorbeeldje daarvan... ...hoe diep die persoonlijst kan zitten... ...is als ik jullie terug meeneem mee naar mijn jeugd. We hadden vroeger altijd boksers in huis. Ja, dit is Dierendag 1975... ...neem je huisdier mee naar school. We hadden altijd boksers in huis. En die boksers, ja, ontzettend lieve beesten... Hoor, ...maar zo stom... Echt ...volgens mij zijn die in de oertijd... ...gewoon continu tegen boomstammen en de rotsen aangebeukt... ...om die stompe neus te krijgen... Mijn hartstikke lieve beesten. Daar ben ik dus mee opgegroeid. Tegenwoordig woon ik in Delft. Ja, dan loop ik vaak een rondje om de Delftse hout. En daar liep ik laatst... en daar kwam een vrouw me tegemoet met twee honden die losliepen. Een herdershond en een bokser. En die komen me tegemoet. Gewoon twee honden. En opeens schiet door mijn achterhoofd... toch wel mooie beesten, hè, die, die boksers. Waar komt dat vandaan? Opeens schiet mijn hoofd meer dan veertig jaar terug... En dan heb ik dus een onbewuste voorkeur om die bokser een mooiere hond te vinden dan die herdershond. Zo diep kan dat dus zitten met die persoonlijke bias. In hoe je tegen alles aankijkt. En de volgende reden is onze opleiding. Natuurlijk, school is belangrijk. Maar ook scholen zijn gekleurd. Zo was mijn basisschool protestant, christelijk En de leraren doen hun stinkende best om hun kennis zo goed mogelijk op ons over te dragen. Het lastige is echter dat ook hun wereldbeeld vroeger gevormd is. En dat hun kennis gebaseerd is op wat zij vroeger op school leerden. En daarnaast is het nog steeds geen gewoonte om het lesmateriaal en de boeken regelmatig te updaten. Ja, hier op de Haagse Hogeschool natuurlijk wel. Ja, kennis van gisteren zit vandaag in het curriculum. Maar in al die andere scholen en opleidingen lopen ze jarenlang achter. Ja. En daarmee... Stapelen we tijdens onze periode op school achterhaalde feiten bovenop onze persoonlijke bias. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik nog steeds mijn nichtje Hanna. Hanna was elf jaar oud toen ik haar aan de hand van dit kaartje vroeg. Hanna, waar denk je aan bij Afrika? Het eerste wat ze zegt. Rode kruis en Marco Borsato. Zo jong en dat is haar beeld van Afrika. Rode kruis en woordschilden. En zoals we gezien hebben aan de antwoorden op de vragen van Clyde, wordt dat wereldbeeld er ook niet beter op naarmate we ouder worden. En dan wordt Hanna nog maar nauwelijks blootgesteld aan de derde reden, het nieuws. Als je naar het nieuws kijkt, lijkt het wel of de wereld vergaat. Oorlogen, rampen, aanslagen, de ellende lijkt niet te zien. En in de huidige digitale wereld is er meer nieuws dat sneller tot ons komt dan ooit tevoren. Goed nieuws bestaat niet. Dat Jan en Marie 50 jaar gelukkig getrouwd zijn haalt hoog uit het lokale suffertje. Verder dan dat komt het echt niet. <tiek> Genetisch gezien is er ook een reden dat ons brein zo gefocust is op echt nieuws. Vroeger was dat namelijk heel handig. Als je in de oertijd rondliep en je hoorde wat ritselen en je dacht: moa, dat zal wel geen beer zijn. dan was het er natuurlijk mooi wel, eentje. Hap! En ik kan jullie verzekeren dat geen van jullie voorouders heeft gehad die dachten, moa, het zal wel geen beer zijn. Want die mensen hebben het evolutionair simpelweg niet overleefd. Ja, en zo zit er nog steeds iets diep in ons reptiele brein dat constant alert is op gevaar. En de media, die spelen daarop in. Daarmee komen een aantal dingen samen. Enerzijds hebben we dus onze bronnen van vertekende en gekleurde informatie. En daarnaast de dingen die ons menselijk maken. Zoals intuïtie en onderbuikgevoelens. Voor veel mensen leidt dat tot een wereldbeeld wat op zijn kop staat. Waarbij omhoog gaan de trends om laag lijken te gaan. En, en dat dramatische wereldbeeld is wat mij betreft een behoorlijk probleem. Want volgens mij is er het volgende aan de hand. En dit is de reden waarom ik dit verhaal zo graag aan jullie vertel. Kijk... Er zijn uitdagingen zoals het klimaat, migratie, ongelijkheid, noem ze allemaal maar op. Maar net zo goed kansen, zoals nieuwe technologieën, daar moeten we het met elkaar over hebben. Maar als ik zie hoe ongefundeerd en ongenuanceerd er geroep doet het wordt, met name op sociale media, dan moeten we wat mij betreft hard werken aan een genuanceerde wereldbeeld. Om ervoor te zorgen dat we er met z'n allen een beetje redelijk uitkomen. Dat leidt dan tot de vraag, is daar dan wat aan te doen? Zijn er tips en trucs om Clyde te kunnen verslaan? Nou, om dat te bekijken moeten we in eerste instantie een tiental dramatische instincten onderkennen die tot zover in het verhaal naar voren zijn gekomen. Ja, zoals onze angsten, de neiging om te overdrijven en vanuit één gezichtspunt naar het zaken kijken. En die dramatische instincten... Die vormen dit sombere en grimmere filter van bommen, ellende en granaten. Evolutionair gezien zijn we gewend om via dat zwarte filter naar de wereld te kijken. En dat was vroeger heel erg handig voor onze overleving. Maar nu zit het ons in de weg. We moeten dat filter dus veranderen. We moeten anders leren kennen. We moeten anders leren kijken. Laten we een drietal van de dramatische instincten eens wat de beet pakken. ...en proberen om te denken. Ten eerste, verschillen. We hebben een bijna onbedwingbare neiging om alles in twee groepen te verdelen. Zodat we vervolgens kunnen focussen op het verschil. Van moet je kijken wat het verschil tussen links en rechts. Arm en rijk, hoog en laag. Echt waar? Waar zit dat verschil? Oftewel, kijk naar waar de meerderheid zich bevindt. En daarmee zeg ik niet dat je niet op die terrorist moet letten... Of dat je niet in die niche op zoek moet waar een enorme mogelijkheid voor iets nieuws en innovatief ligt. Het is alleen niet verstandig om je complete wereldbeeld uitsluitend op te hangen aan de uitzonderingen. De tweede. Het wordt steeds erger. Vroeger was alles beter. Het gaat steeds slechter. Ja, maar wat gebeurt er als je uit de waan van de dag stapt en zaken op langere termijn bekijkt? Ga ervan uit dat het voornamelijk slecht nieuws is dat de media haalt. Goed nieuws vinden onze hersenen eenvoudigweg niet interessant. En de derde. Het ziet er niet er raar uit, die gekke ogen, dat rare petje. Maar wat heb je nou eigenlijk echt gezien? Wat zijn hun ideeën, gedachten en doelstellingen? Probeer door de stereotypen heen te kijken, en pas op, want die zijn echt super Misschien ken je het voorbeeld wel van dat, uh, van dat cv. In twee verschillende kopieën. Eén kopie met een Nederlands klinkende naam. één met een buitenlands klinkende naam. De Nederlandse naam wordt uitgenodigd op gesprek. buitenlands buitenlandse naam niet. Precies hetzelfde verschil. Maar dat gebeurt dus dagelijks. Ja, of in je organisatie het aannemen van iemand met een handicap en afstand tot de arbeidsmarkt. Nee. Ik ben toch bang dat hij wel vaak ziek zal zijn. Ja, of op veel kleiner niveau. Uh, ja, aardige lui hoor, daar bij de IT-afdeling. Maar mijn problemen snappen ze niet echt. Die technische termen altijd veel te ingewikkeld. Dat zeggen de eindgebruikers. Ach ja, die eindgebruikers. Altijd de mond vol van beveiliging en privacy. Maar ondertussen wel geeltjes met wachtwoorden op hun monitor plakken. Dat zeggen ze bij de IT-afdeling. Vrouwen snappen geen techniek. Mannen hebben geen benul van emoties. noorderlingen. Bekakte westelingen. En zo kan ik nog wel een paar uur doorgaan. Stereotypen zitten overal. Door op die manier alle dramatische instincten om te denken, komen we tot de principes van factfulness. Factfulness is een term die staat voor de stressreducerende gewoonte om uitsluitend meningen te hebben waar je sterk onderbouwende feiten voor hebt. En door die principes toe te passen in je. ...omgeving, door angsten op de juiste verhouding in te schatten, uitzonderingen niet tot norm te verheffen... ...en zaken op een langere termijn te bekijken, dan ontstaat een objectieve wereldbeeld... ...waardoor je genuanceerdere meningen kunt vormen en betere beslissingen kunt nemen. Nou, je kunt die tien principes terugvinden op mijn website, dus die hoef je nu niet direct uit je hoofd te leren. Maar ik hoop natuurlijk van harte dat je dat wel gaat doen... Want ik heb het vrij veel gehad vanmiddag over lange termijn ontwikkelingen. De hele wereld met een beetje nadruk op Afrika. Maar deze principes zijn natuurlijk overal toepasbaar. Ook in je eigen persoonlijke omgeving. De groepjes waar je in samenwerkt, je studierichting. En misschien in het, het, het werk wat je naast je studie doet. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je deze principes toepast? Je eigen situatie en organisatie. Heb je een organisatie ingericht? Om de meerderheid van je goedwillende klanten zo snel en soepel mogelijk te helpen? Of zijn de regels en procedures toch vooral gericht op de uitzonderingen? En zitten die de welwillende klanten in de weg? Ben je realistisch in het inschatten van kansen en bedreigingen? Kijk je naar de langere termijn? Of word je toch te veel in beslag genomen door de dagelijkse brandjes? En dat tentamen wat af moet en het hoofdstuk wat gestudeerd moet worden? Nou, ze zijn er... Vele voorbeelden en die, die, die, die aannames die je doet, zitten echt overal, um, berekende risico's. Vorig jaar was er een van de groepjes hier, die hield zich bezig met verkeersincidenten in Den Haag. Hartstikke mooie case, want er waren ieder jaar 3800 verkeersincidenten, van kleine aanrijdingen tot en met grote botsingen. En die 3800, dat is enorm veel, dus daar moet wat aan gedaan worden. En dan denk ik, ja, ik vind 3800 wel heel veel. Dat zijn er wat mij betreft 3800 te veel. Maar is het veel? Ten opzichte van wat? Ten opzichte van vorige jaren? Ten opzichte van andere steden? Of misschien wel ten opzichte van het platteland? Ja, zet dingen in verhouding, zodat je meer perspectief kan tonen. Um, Stereotypen, of meer in zijn algemeenheid, categorieën. Ik zat een tijdje terug aan een kampvuur waar iemand vertelde... Um, ja, ik ben best kritisch op het immigratiebeleid in Nederland. En dan ben ik gelijk een rechtse rakker. Maar ik vind ook dat er meer geld naar de kunst moet. En dan ben ik opeens een linksdeugmens. Kloppen die indelingen nog wel? Ja, hoe, hoe delen we in? Zijn de categorieën nog wel geldig? Of schuld afschuiven, vingerwijzen. wijzen. Ja, de voorbeelden zijn natuurlijk Legio. Um, vorig jaar augustus. Er stort een snelweg in. Bij Genua in Italië. Vreselijk drama, 39 mensen om te komen. Binnen een paar uur krijgt de prime minister, de vicepremier van Italië het voor elkaar, om de schuld daarvan bij Brussel, bij de EU te leggen. En ja, hoe komt hij erbij? Nou, het kan heel verfrissend zijn om met deze principes naar je omgeving te kijken. Het plaatst zaken in een heel ander perspectief. En daarmee ga ik afronden. Mijn verhaal is gebaseerd op het gedachtegoed van Hans Rosling. Hans was professor internationale gezondheid aan het Karolinska-instituut in Zweden. De organisatie die de Nobelprijs voor de geneeskunde toekent. En Hans die bracht lange tijd door in Afrika in de jaren tachtig als arts. En daarnaast was hij statisticus en wist daar met veel enthousiasme en zijn beroemde bubble met meer dan tien TED-talks zijn visie uit te dragen. Nou, ik was al jarenlang fan van Hans, maar helaas is hij twee jaar geleden overleden. Het laatste jaar van zijn leven besteedde hij aan het schrijven van dit boek, Factfulness, samen met zijn zoon en schoondochter. En natuurlijk, als je het mij vraagt, vind ik dit een fantastisch, een superbelangrijk boek dat eigenlijk iedereen zou moeten lezen en naar zou moeten leven. Maar ja, zoals je begrijpt, ben ik natuurlijk ook nogal bevooroordeeld. Gelukkig zijn er ook mensen zoals Bill Gates en president Obama die het met me eens zijn en dit ook een geweldig mooi boek vinden. Ten slotte, om nader kennis te maken met Factfulness nodig ik jullie van harte uit om naar de site van Gapminder te gaan. De stichting van Hans Rosling en zijn zoon Oela en schoondochter Anna. En door vervolgens te slagen voor de Gapminder test word je net als ik de trotse eigenaar van het Global Fact Certificate zodat we met z'n allen Clyde weer kunnen verslaan door beter geïnformeerd naar de wereld te kijken. Ik dank jullie wel. de het is dat de milieu van het groot is. Het milieu. Um, ik zeg ook niet dat alles goed gaat in de wereld. Alleen het enige wat je vaak ziet... ...is dat mensen zo negatief zijn over alles... ...dat, hele, dat er helemaal niets meer goed lijkt te zijn. Ja, dit zijn heel veel dingen die de meeste mensen niet weten. En ik zelf zeer zeker niet degene zijn die zegt... ...alles is goed. Ja, maar kijk ook naar de dingen die wel goed gaan. Sterker nog... Um, we weten nu ook veel beter dan vroeger wat er allemaal niet goed gaat. Ja, bijvoorbeeld bedreigde diersoorten. Er zijn ontzettend veel bedreigde diersoorten. Biodiversiteit is wat mij betreft ook een belangrijk aandachtspunt in de wereld. Um, maar als je naar die cijfers kijkt, moet je ook dat is heel erg en het is goed dat we dat weten. Maar op het moment dat je dat analyseert, moet je ook realiseren dat we veel beter dan weten welke diersoorten. Bedreigd zijn omdat er veel meer in de gaten worden gehouden. Um, en ja, net zoals het milieu, milieu, natuurlijk, klimaat is een ontzettend groot ding. Um, en welke kant dat op gaat, ik weet, het niet. ik weet het niet. Alleen wat ik hiermee probeer te laten zien, is zeggen van probeer niet alleen maar naar de negatieve kanten te kijken, maar kijk ook naar wat er goed gaat. Probeer dingen in verhouding te zien. Er heel Dat is een beetje een misverstand. Ik weet niet hoe mensen denken dit. Ik weet niet hoe het zijn, maar ze is het op een andere Ja, de... de, de, um, de hoe dingen precies in elkaar zitten, er wordt heel veel over gediscussieerd. Er zijn een aantal dingen die meten, zoals CO2 in de atmosfeer. Nou, als je kijkt naar de afgelopen 200 jaar, dan zit daar ongeveer zo'n curve in. Dus dat is iets waar we absoluut wat mee moeten. En er wordt natuurlijk veel gebakkeleid over, ja, die CO2 in de atmosfeer. Is dat nou de oorzaak van klimaatverandering? Is de mens daarvoor verantwoordelijk? Ja, dat durf ik niet precies te zeggen. Daar is de wetenschap ook niet over uit. Alleen als je die curves ziet, nou, die zijn echt zo overtuigend valt toevallig samen met de industriële revolutie het gaan verstoken van fossiele brandstoffen. Ik denk dat daar wel een correlatie zit, maar ik kan dat niet hard maken. Maar ook weer andere dingen daar. Vroeger in de jaren 80, 90 was het gat in de ozonlaag was een enorm probleem. En daar zouden we aan ten onder gaan. Wederom, net als in mijn antwoord net, dat was heel ernstig. Maar we zijn daar wel wat aan gaan doen op het moment dat we dat wisten. Ja, die schadelijke stoffen die toen in koelkasten zaten, zitten er nu nergens mee in. En dat gat is dus langzaam aan het sluiten. En zo zitten er dus altijd zitten er meerdere kanten aan een verhaal. O, voor je laptop. Ik vraag over gepresenteerd over waar grens bij dat dan is dat de het een Hij was, dankjewel. Hij was vroeger 1,9 dollar, hij is nu 2 dollar. De maat die daarvoor gebruikt wordt, is een term die wordt genoemd. ...purchasing power parity... ...waarbij in ieder geval vergelijkingen tussen landen worden geprobeerd uh, gelijk te trekken. Een beetje als, soort als de hamburger hamburgerindex. Wat kost een hamburger over de hele wereld? Um, maar die, die grens verandert natuurlijk. En het is ook geen keiharde grens. Het is natuurlijk niet zo dat je zegt met 1,9 dollar mag ik jou als extreem arm klassificeren. Met 3 dollar is er niks aan de hand. En heb je een heel gelukkig leven waar aan de hand is... Er zijn grenzen in. Het gaat mij meer om dat enorme verschil laten te zien tussen als je vergelijkt over een aantal jaren hoe die grens verschoven is of hoe dat aandeel verschoven is. Is iedereen horloge? Nou, ja, moet nog kunnen. Laatste vraag. bewustwording Als ik je vraag goed begrijp... Van ja, we maken dingen groter in ons hoofd als er een probleem is. Maar kan dat niet ook heel handig zijn? Want dan zet het de urgentie. Um, uh, ja, gedeeltelijk helemaal met je eens. Um, want als niemand ervan weet of er wordt gedaan... Ah, het is maar een klein probleem. Dan hoeven we er waarschijnlijk niks aan te doen. Um, de, je kan je, Maar je moet dingen ook niet te groot maken. Je moet dingen wel in verhouding blijven zien. Want wat je vaak ziet is dat er... Nou ja, ook, ook in bijvoorbeeld de klimaatdiscussie op dit moment. lees ik en spreek ik veel mensen over. ja, nou ja, dat is zo groot. en daar kan ik zo helemaal niks aan doen. laat maar. En daarmee wordt het ook weer een ver van hun bedverhaal. Um, de, de, traditioneel, in een beetje de hoek waar ik en slash, nou, waar Hans Rosling vandaan als je het hebt over armoede, derde wereld. ontwikkelingslanden. alle hulporganisaties, zijn er zeker traditioneel. ...altijd bij gebaat geweest om die enorm zielige foto's en plaatjes te schetsen... Van, ...van hoe erg het is die armoede en hoe dat eruit ziet. En het is ook heel erg, ja, dat, dat ontken ik geen seconde. Maar op een gegeven moment worden mensen daar een beetje moe van ...en als je al twintig jaar aan die goede doelenorganisatie hebt gegeven... ...en je blijft maar diezelfde foto's van de arme kindjes met de dikke buiken zien... ...denk je misschien op een gegeven moment ook van... ...ja, het schiet ook niet echt op... Dat soort hulporganisaties hebben er ook heel veel baat bij om te laten zien wat er bereikt is in de afgelopen jaren. Zodat mensen kunnen zien, ja, mijn bijdrage helpt en daar heb ik wat aan. Dus, nee, absoluut, je hebt gelijk. Ja, dingen moeten wel op de kaart staan, maar wat mij betreft, zet het in verhouding en weeg het goed af. Dank jullie wel. Dank u wel voor je Kijk, mee te nemen. Mag hij gelijk openen? Ja, Weet je van ja, Dan we Dankjewel. Oké. De